Oh. En de <laughs> Allebei! Oh. Ik heb in kip Die Maakt de ja. is niet goed zeg Sintje, sintje, hey, sintje. Sintje, oh Mascha, hey Mascha, hey, Sintje, lekker hoi, gedroogd gras is het eigenlijk, hey.